Nieuwe klanten binnenhalen, dat willen we allemaal heel graag. Maar als dat nou lukt en je business groeit, heb je dan een systeem dat mee kan groeien? En hoe hou je die klanten binnen, ook als het in de relatie even niet zo lekker gaat? En daar gaan we het over hebben, want dit is Enrise Business Talks, waar het gaat over jouw online business. En om het daarover te hebben, zit ik weer met Pim van der Linden, onze sales bij Enrise. Welkom, welkom terug. En we hebben een nieuwe gast, uh, Flip Rozen. Tegenwoordig zag ik, ben je head of sales bij Buckaroo? Dat klopt, ja. Maar <laughs> vroeger was je gewoon netjes consultant. Ja, <laughs> dat ben ik nog steeds. Of gewoon adviseur. Ja. Maar ik mag uh, tegenwoordig gewoon een klein teampje aansturen. Oké, okay, vandaar. Het, het blijft jong leren hè, met die functietitels. Precies, ja. Zolang je geen uh, customer happiness officer bent. doe uh... doek erbij, ja, Baken. Oh, dat doe De doek je bij, bij ja. ja. oké. Okay. Maar goed, we gaan eerst even een stukje... Want we hebben al eens een keer een webinar gedaan hè, met Buckaroo. Ja. Yes. Onze partner op het gebied van uh, betalingen. Maar we gaan eerst even een stukje laten zien uit dat webinar. En je bent natuurlijk echt uh, klein begonnen. Uh, daarom heb je waarschijnlijk ook een bepaalde keuze genomen voor ja. zo'n uh, dienst als petje af. Ja. Zou je die keuze nu weer gemaakt hebben met de kennis van nu? Um, nou ja, ik denk wel dat als je maker bent en, en je, hey, je, je, je, je maakt een podcast of een videoserie of uh, whatever... Uh, dat je eerst wel wilt testen of daar een markt voor is... voordat je natuurlijk enorm gaat investeren. Dus dat hebben we gedaan en dan sluit je toch logischerwijs aan bij een platform... dat het jou makkelijk maakt. Uh, als je ziet dat die groep mensen, het aantal abonnees, uh, zo groot is... dat je denkt, nou ja, uh, die percentages die we afdragen, dat is eigenlijk wel zonde. Dan kan ik dat beter investeren en weer terugverdienen... Uh, door die percentages zelf te houden. Dan is dat een logische stap. Uh, maar ja, achteraf hadden we natuurlijk meteen uh, moeten, uh, ja. hoog moeten inzetten. Ja. Maar ja, weet jij veel. Ja. ja, dus je weet eigenlijk niet zo goed waar je moet beginnen, omdat je niet zo goed weet of je platform een succes gaat worden. En mijn vraag aan jou eigenlijk, Pim. Uh, zie, zie jij dat ook veel, dat, dat bedrijven beginnen op een, op een ja, wat beperkt platform en dat het dan onverwachte succes wordt en dat, <laughs> en dat ze dan denken, ja, wat nu? Absoluut. Um, ik denk in het voorbeeld van Sander. Ja, Dan zie je heel goed dat een uh, enthousiaste ondernemer, die wil gewoon uh, voornamelijk zijn business case valideren. Hij wil proberen of iets werkt en dat wil hij eigenlijk zo snel mogelijk kunnen doen. Met lage kosten, uh, uh, snel resultaat en eigenlijk, uh, ik denk als je hem plat laat, zo minder hoofdpijn uh, uh, mogelijk. Dus vooral focussen op wat je zelf goed kan en niet zo bezig zijn met een online product of iets dergelijks, een keuze daarin. Ja, wat waar, waar zit die hoofdpijn dan in, uh, in het begin? Want je, je hebt inderdaad een, een business-idee, dat wil je ja. graag snel lanceren. Ja. Ik denk wat je vooral hè, de keuze die je hebt is, hè, je, je gaat iets nieuws doen en daar heb je iets van een online product voor nodig. Dus je gaat beginnen met abonnementen en daar heb je een systeem voor nodig om dat bij te kunnen houden op die manier. Um, ja, Op dat moment sta je een beetje voor de keuze van ga ik een SaaS oplossing kiezen waardoor ik gewoon snel kan starten of ga ik misschien iets maatwerk laten bouwen en ga ik een Bureau selectie doen, ga ik offertes vergelijken, ga ik uh, um, uh, wachten op de realisatie, eigenlijk dat soort dingen. En op dat moment denk ik dat je daar helemaal niet mee bezig bent. Je wil gewoon starten, uh, vooral met de leuke dingen. Volgens mij heeft Sanne dat ook gezegd, ik wil vooral <lacht> leuke dingen doen. <lacht> hè? Ja. Uh, en uh, die abonnementjes zijn hartstikke leuk. Uh, maar uh, uh, ja, het product daarbij is toch vooral uh, ondersteunend. Vooral in die eerste ja. fase. En dan, dan komt er dus een punt dat je denkt, van: oké, okay, nou gaat het echt te erg knellen, nou krijg ik, ja. ik heb nieuwe producten, die krijg ik er niet in, ik heb heel veel klanten, ik krijg het ja. niet geschaald, ja. uh, dan, ja, dan moet je toch een keer uh, ja. aan de bak. Ja, het is vooral als je succesvol wordt, dan heb je er een <laughs> probleem mee in één dus keer. Altijd hè? balen ja, ja, ja, als oh, je yes, succesvol, succesvol wordt. Dan ja. is het een succes <laughs> en dan, uh, nou, dan wil je uitbreiden, uh, opschalen, producten erbij, services erbij, uh, veel meer kunnen aanbieden. En dan denk je in één keer van, uh, oh shit, ik zit in één keer vast aan dat, uh, aan dat product wat ik toen heb uh, aangeschaft. Uh, waar ik niet goed over heb nagedacht misschien wel. En dan ja, moet of, je denken, of dus teuren. juist wel, want je wou gewoon simpel beginnen en uh, je business model testen. Ja, ja, dus je hebt vooral nagedacht over het businessmodel en niet echt over het product waar je dan je weg in moet gaan vinden. En waar je eigenlijk in moet gaan kijken van, nou, uh, hè, ho ho hoe vast zit ik aan dit product? En ik, ik denk dat ook een beetje het ding is... Prima, ik snap het heel goed dat je als enthousiaste ondernemer kiest, ik wil snel starten, ik kies voor Saas. Maar zorg er wel voor dat je constant een vinger aan de pols houdt en dat product in de gaten houdt van, zit ik er niet te veel aan vast nu? En remt het me zo meteen af? Houdt het me tegen? Ben ik niet afhankelijk van de roadmap van dat product? En moet ik maanden tot misschien wel jaren wachten op nieuwe features, zodat ik weer verder kan met mijn business? Ja, dat is een beetje inderdaad de vraag waar ik mee zit, want uh, zoals Sander het zegt en zoals jij het ook zegt, is het een beetje zo van ja had ik het maar geweten dan had ik andere keuzes gemaakt maar is het niet juist zo dat je dat je klein en wendbaar en uh, agile als ik dan even de eerste uh, het eerste buzzword op de bingo kaart mag doorstrepen <lacht> <lacht> uh, wil beginnen en en is het dan wel echt heel erg als je dan na een paar jaar erachter komt van oh wauw we hebben ineens honderdduizend klanten we hebben ineens het, het, het, heel veel abonnees ja. uh, ons platform voldoet niet meer is dat niet gewoon ja een soort van groeipijn die erbij hoort ja, denk het wel. Ik denk niet dat het helemaal niet erg is. Um, alleen dat je op het moment dat je die switch moet gaan maken, dat je niet opnieuw weer de verkeerde keuzes maakt. Dus dat je dan wel de tijd ervoor neemt en dan wel uh, ja, een goede rondvraag doet. Je laat adviseren door een partij die dat onafhankelijk kan. En niet dat je toch afstapt op, uh, nou ja, op een leverancier van een pakket en dan met die consultant uh, er al snel achter komt dat het helemaal uh, jouw ding is uh, wat je nodig hebt. Uh, laat je echt gewoon goed ruim daarin adviseren. Um, zodat je dus voorkomt dat je opnieuw diezelfde fouten maakt. Het is natuurlijk niet alleen dat je groeit, het wordt niet meer. Zo, niet alleen, tenminste, het wordt wel meer, maar het wordt niet alleen meer. Je processen worden ook complexer. Je krijgt ja, er ja, ja. uh, business modellen bij. Je krijgt er. Uh, nou, we gaan het straks over debiteurenbeheer hebben, en dat ja, krijg je erbij. Leuk. Ja. Dus uh, wat zijn eigenlijk. Uh, welke belangrijke uh, keuzes moet je dan maken om het niet? Nou ja, in ieder geval niet verkeerd te doen. Belangrijk is eigenlijk dat je er de rekening mee moet houden met selectie voor al die systemen. Hè? Want het, het, uh, uh, een SaaS voor applementen en management systemen is natuurlijk maar één oplossing. Je hebt vaak te maken met een systeemlandschap. Uh, je hebt een, uh, een, een, een CRM waar je, of een ERP uh, of iets anders uh, erbij zitten eigenlijk. Allerlei systemen. Dat maken een systeemlandschap. En je moet vooral kijken dat dat ook een schaalbaar systeemlandschap is. En dat je dus met jouw business uh, alle kanten op moet kunnen schalen. Um, en ik denk dat de grootste valkuil is, wat wij vaak tegenkomen, is dat er in uh, nou ja, een pakket dat gekozen is of een SaaS-product, dat je erachter komt dat daar wel heel veel businesslogica in zit, stiekem. Waardoor je dus heel moeilijk van dat product af kan komen. En uh, de oplossing okay. die wij dan vaak voorstellen is door te zeggen, je trekt alles uit elkaar. Uh, die businesslogica hoort niet thuis in die systemen. Gebruik de systemen waar ze voor bedoeld zijn. Uh, en als je iets ontbreekt, dan moet je vooral kijken of er een ander systeem is, die dat kan aanvullen. Uh, maar probeer niet te veel in die systemen te gaan sleutelen, uh, omdat je dan ja, te veel daarvan afhankelijk wordt. Dus, dus zorg voor iets van een, een middenlaag waarin je je wissellogica kwijt kan en waarin je gewoon nieuwe systemen op kan inpluggen. Flip, jij zit uh, met Buckaroo, zit jij in die systeemlandschappen? Ja. En kom je dit ook veel tegen mensen die ook want betalen uh, ik vind het persoonlijk ook niet de meest romantische uh, het, het meest romantische deel van het inrichten ja. van een nieuwe online business dat moet het toch vooral doen in het begin zeker <coughs> en kom je daar ook uh, bijvoorbeeld oplossingen tegen waarvan ik van ah, dit moeten we echt vervangen want dit gaat niet goed ja, wij zitten niet in de systeemlandschappen. Hè. Wij, leveren, uh, wij zijn een onderdeel van het landschap. Hè. Wij ja, dat bedoel echt, ik eigenlijk. De je zit, je zit in het systeemlandschap. En uh, ja, precies wat Pim zegt. Hè. Volgens mij um, is het belangrijk om eerst het vliegwiel aan te krijgen als ondernemer en zorgen dat je klanten hebt en geld verdient. En uh, met het feit dat je die klantgroep uh, hebt en geld verdient, kan je ook investeren in de flexibiliteit om uh, een, een nieuw platform neer te zetten en te investeren in het systeemlandschap en ja wij komen heel veel klanten tegen die um, ja van een oude omgeving gaan naar een nieuwe omgeving en die flexibiliteit willen vergroten um, en ja daar past het bij om met specialisten te gaan samenwerken op deelgebieden en uh, dat zagen we net ook in het filmpje van uh, uh, van en schoert um, ja daar is Bukro een goede partij in omdat uh, vanuit uh, de betalingsinfrastructuur en de amendementen om dat uh, uh, voor klanten flexibel in te regelen. Eventjes uh, voor mijn uh, beeld. Ja? Dat is een beetje waar jullie zitten. Jullie zijn een beetje uh, <coughs> jullie zijn van de complexe processen, zeg maar. Is, ja, ja, met de focus op betalen, dat is de rode draad van de dienstverlening. Ja. Ja. En uh, ja, wat ons vak is om die complexiteit ja. voor klanten makkelijk te maken. En uiteindelijk voor de klant van onze klant. Uh, dat betalen of het uh, verlengen, stopzetten, pauzeren van je abonnement. Uh, of het betalen van een uh, factuur die je vergeten bent uh, over te maken. Om dat voor klanten makkelijk te maken. En dan, dan komen we eigenlijk altijd weer op een beetje op de kernvraag. Maar de, de, de, het wezen <lacht> van deze discussie die we hier altijd hebben bij Enrise is... Wanneer, heb je nou, wanneer kun je nou nog toe met een standaardoplossing? Een SAAS of, ja. of een, een pakket of wat dan ook? Ja. En wanneer moet je nou die stap zetten naar maatwerk? Nou, in de eerste instantie, wij zijn natuurlijk niet per se SAAS-haters, hè? Dus, uh, nee, de, de, laten we dat we precies. Maar er is een, nee, maar de, de, is is een, een tijd en een plaats voor alles. Kijk, dat klopt. Want ik denk dat het heel slim is dat je juist in je systeemlandschap, hè, om het daar nog even over te hebben, dat dat altijd een combinatie is van een pakket, een SaaS, uh, een maatwerk, uh, een mijnomgeving, uh, noem het maar op eigenlijk. Al dat soort dingen maken je, en dat is juist heel slim, dat je daarin kiest wat op dat moment het beste voor je is. Um, en ik denk dat in ons geval, dat het, uh, um, he, dat, dat de keuze voor, uh, voor, voor he, in ieder geval bij de abonnementenstructuren, is wanneer je niet meer kiest voor SaaS, is eigenlijk het moment dat je als organisatie een next step wil maken. Dus dat je weet van, hè, je kan niet meer in het bestaande systeem, kan je je ei kwijt. Die voorbeelden die ik aan het begin gaf. Dat je vast zit, dat je moet wachten steeds weer. En dat je eigenlijk denkt van, ik ben nu toe aan het nemen van die controle. Um, en dan uh, kies je ervoor om toch bepaalde systemen uit te wisselen. Of misschien wel je hele landschap aan te pakken. En dan ga je naar een, ja, toch een uitgebreidere mijnomgeving bijna. Hè. Dan is het niet ah. zozeer meer een abonnementenoplossing, maar is het gewoon een complete omgeving. Een self-service uh, portal waar je als... Klant uh, 24-7 zelf alles kan aanpassen. Dus stopzetten, starten, wijzigen, adreswijzigingen, uh, nou ja, uh, diensten erbij nemen. Uh, eigenlijk alles wil je zelf kunnen doen in je omgeving. Ja. Um, uh, en niet hoeven te wachten op de volgende dag tot je medewerker kan bellen. Dat wil je natuurlijk gewoon ja. s'avonds laat op de bank doen wanneer je te binnen schiet. Nou, en Dat is precies wat uh, ons klant Videoland ook heeft gemerkt. Um, hè, hoe meer je de consument... ...het stuur geeft, de baas laat zijn over zijn eigen relatie met jouw bedrijf. Uh, dus inderdaad abonnementen stopzetten, pauzeren, uh, upgraden, downgraden. Uh, hoe meer je die controle geeft, um, en het klinkt misschien heel contrair... Hè, dat je, ...hoe makkelijker het is om op te zeggen uh, hoe langer klanten eigenlijk blijven. En dat is iets wat Videoland dus heel erg ziet. En die hebben dat gewoon heel mooi neergezet. Die zijn gestart met één abonnement. Uh, one size fits all en die zijn along the way, omdat ze zagen dat die klantbehoeften veranderden, naar drie abonnementen gegaan. En ik denk dat het belangrijk is dat als je dit goed gaat inrichten, uh, dat je heel erg nadenkt over welke partners passen bij de flexibiliteit die mijn klanten nu vragen, maar ook over een paar jaar. Kort samenvattend, uh, je, hebt, je moet starten ergens, je ja. moet beginnen. En tegelijkertijd weet je op een gegeven moment, als dit succesvol wordt, dan gaan we groeien. Dan gaan we nieuwe abonnementen bedenken. We, gaan, we krijgen nieuwe eisen van al die klanten. Die honderdduizenden klanten die we hebben binnengehaald. Heerlijk om het over te hebben, eigenlijk. Hè? Dat, dat soort luxe probleem. En dan gaan we nadenken over een nieuw platform. Dan gaan we nadenken over betalingspartners. En dan gaan we het helemaal vanaf de grond af inrichten zoals wij het willen hebben. Maar belangrijk is denk ik eerst gewoon dat vliegwiel aan en zorgen dat er gewoon euro's binnenkomen. En dat je dus ook de mogelijkheid hebt om te investeren in iets wat echt toekomstgericht is. Voordat we verder gaan laat ik jullie nog even een klein stukje zien uit ons webinar. Uh, uh, wat we ook deden met Buckaroo. Dat ging speciaal over uh, hoe je richt, hoe richt je betalingen in voor uh, abonnementen. En daarin zei uh, Sjoerd, uh, die we allemaal nog steeds erg missen, dit. Juist doordat we een mooie samenwerking hebben met, uh, met, met zo'n Payment Service Provider, uh, zien wij heel goed dat zij bepaalde delen die je vroeger zelf helemaal in moest richten. Zoals uh, nou, een hele lijst aanleggen met je abonnees en dan handma of handmatig of automatisch al die betaalopdrachten richting de PSP sturen. Op het goede moment ook, hè, dat het niet dubbel gedaan wordt. Dat hebben zij helemaal, kunnen ze helemaal uit handen nemen uh, als een soort subscription service. Ja. Uh, dat haalt heel veel complexiteit uit je platform en dat geeft jou als ondernemer uh, de kans om het platform zo in te richten zodat het helemaal aansluit op wat jouw klanten van jou verwachten. Ja. Dus Dan kan je pauzeren, maar ook de manier waarop je ermee praat, maar ook het medium. Hè. Doe je het in een app, doe je het in een website, uh, je, je kan het helemaal zelf bedenken. En doordat die, die technische, technologische ontwikkelingen is, dat de payment service providers, die, die afhandelingen van die subscriptions doen, heb je daar in één keer veel meer ruimte voor en ook budget. Want je hoeft in één keer niet iets te bouwen wat je vroeger zelf moest bouwen. Flip, uh, Shirt zegt hier eigenlijk twee dingen. En uh, ja, ik heb er natuurlijk geen verstand van. Maar het, het lijkt ook alsof hij zichzelf een beetje tegenspreekt. Want hij zegt aan de ene kant: je moet betalen uit, uh, uitbesteden aan een specialist. Nou, dat, dat weten we, daarom hebben we jou hier aan tafel. Uh, maar tegelijkertijd zegt hij, je moet betalen zo inrichten uh, dat het 100% past in je klantreis. Ja. En nou hebben we het hier net gehad over, Ja, als je je klantreis echt helemaal optimaal wil inrichten, dan heb je maatwerk nodig. Dan moet je zelf aan de bak, dan kun je niet met een standaard oplossing toe. Ja. Uh, kun, jij dat, kun je dat uitleggen? Hoe combineren jullie dat bij Buckaroo? En wij doen dit al... Uh een jaar of acht deze oplossing en dat is meegegroeid met de wens van onze klanten en uiteindelijk de klanten van onze klanten. Um, dus onze oplossing kent zoveel functionaliteit en daarmee flexibiliteit dat het uh, klanten zoals Videoland, Swapfeeds, Voetbal uh, International, uh, dat het hun weet te bedienen met de behoefte uh, aan flexibiliteit die, die klanten daar hebben. Um, en als je zo'n partner aan je weet te binden, dan... Eh, kunnen we zowel een partner zijn voor een start-up onderneming. Eh, en kunnen we koppelen met een standaard oplossing, SAAS. Um, maar uh, ja, klanten zoals eh, ik noemde net: Videoland op fiets. Ja, die hebben natuurlijk gewoon maatwerk. Ja. Um, en beide kiezen voor ons uh, omdat we die flexibiliteit weten te bieden. en omdat we uh, uh, ja, de mogelijkheid hebben om echt ook um, uh, klanten verder te helpen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ja, dus op jullie platform uh, is gewoon heel veel maatwerk eigenlijk mogelijk. Zonder dat we dat helemaal zelf hoeven te bouwen, kunnen we dingen gewoon um, inrichten zoals we ze ja, willen. En, uh, ja, en dan klinkt het misschien alsof we voor iedere klant nieuwe functionaliteit ontwikkelen. Dat is niet zo, want voor ons is het natuurlijk ook uh, uh, een investering. Ja. En gaan wij kijken, is dat bruikbaar ook voor andere ja. klanten? Um, maar buccoursel organisatie, dat als antwoord daar ja op is, uh, dat het redelijk snel in de lucht is. En ja, uh, ja, dat zie, daaraan zie je de rijke functionaliteit van, van, uh, van ons platform. Eén speciaal klein dingetje viel mij eigenlijk op. in uh, We hadden natuurlijk een voorgesprek hiervoor. Uh, en toen hadden we het over uh, aanmaningen. En ja. dat, dat, uh, ik moest daar een beetje om lachen, want... Helaas wordt dat erbij. <laughs> ja. ja, maar wat jij zei, dat triggerde mij. Uh, dat je namelijk ook dat... dat uh, traject van later betalingen en betalingen die die uh, uh, niet komen ja. dat je dat ook kan gebruiken als uh, als branding om daar iets iets ja, meer te doen dus ja um, zoals ik er tegenaan kijk is dat een heel belangrijk onderdeel van je klantreis eh, ondernemingen zijn vaak heel erg gefocust aan hoe haal ik consumenten aan de voorkant naar binnen er wordt heel veel tijd en energie ingestoken um, en dan zijn ze binnen en dan lijkt het soms wel of ze er heel veel aan doen om die klant weer zo snel mogelijk te verliezen of zo. Ja, om ze maar te irriteren. <laughs> heb je daar leuke voorbeelden van? Want dat zijn altijd de wat van hier. Nou ja, uh, ik heb er een hekel aan. Hè. We hadden het net over um, uh, het inrichten van je mijn omgeving. Um, daar wil je eigenlijk als consument alles kunnen doen. Tot aan het stopzetten van je abonnement wanneer het jou uitkomt. Als dat niet kan, dan wil ik gewoon nog oldschool bellen. Nou, ik word chagrijnig van ondernemingen die hun telefoonnummer verstoppen op de site. Ja. Ik wil dan nou gewoon, ik wil, hey, als ik het online niet kan regelen, dan wil ik nu iemand spreken en dan wil ik nu antwoorden. Ja. Um, dus de basis is, stel mij in staat om het online te regelen, maar uh, ja, anders ga ik bellen. En ja, ik word chagrijnig van als dat dan dus niet lukt, en dan ben ik niet in controle. Ik zit te knikken, want ik herken dit enorm. Ja. <laughs> ik denk iedereen die wel eens online zaken doet met een bedrijf, die herkent dit. Ja, en dan, dan haak ik dus ja. af als consument. Waarom um, is het, het verlengen linkje uh, uh, zo groot en knalgroen en het opzeglinkje zo groot en bijna net zo grijs als de achtergrond? Uh, dat, uh, precies. Ja. Maar goed, hè, om terug te komen op ja. waarom <laughs> haken mensen af. Nou, dit zou een voorbeeld kunnen zijn. Ja. Um, en ik denk dat het net zo belangrijk is om je te focussen op dat deel van die klantreis. Uh, wat gebeurde na de onboarding. Uh, dus bijvoorbeeld uh, het uh, niet uh, uh, hebben kunnen betalen van een openstaande factuur, om wat voor reden dan ook. Uh, daar zit vaak geen onwil in. Dat is, uh, ja, je hebt het even druk met andere dingen of uh, je hebt hem gewoon echt gemist in de e-mail, die factuur. Of ja, uh, je hebt net een grote aankoop gedaan en op precies het moment dat jij dat deed, uh, had je dus onvoldoende saldo om je Videoland abonnementje te betalen of je Swapsweets uh, abonnement. Ja, dat hoort er dus bij en hoe pak je dat dan aan want dat, ik ja dat fascineert me. Hoor. want uh, je hebt een een abonnement dat schrijf je automatisch af met een machtiging en dan ja. gaat ergens een, een een rood vinkje af want de betaling is mislukt en en dan ja. hoe richt je zo'n proces in dan voor nou voor een mooie toch een mooie klantervaring daar kunnen we je bij helpen hè. we hebben adviseurs in dienst die onze klanten helpen om dat deel van je klantreis uh, goed in te richten en ja, dat kan je eigenlijk helemaal inrichten zoals je dat zelf wil. Hè. Ja. De uh, look and feel is daarbij belangrijk. Um, dus past de manier waarop je een klant aanspreekt in de huisstijl... die je ook op andere uh, punten hebt in de communicatie met je klanten. Um, maar ook de tone of voice. En uh, ik noemde net al uh, Sofiets. Ja, voor mij is dat uh, het voorbeeld ja. voor hoe goed je dat kan inrichten. Zij hebben hun communicatie perfect afgestemd op hun doelgroep. Um, en dat zijn vooral studenten. Nou, ik kan je voorstellen dat studenten niet altijd uh, voldoende saldo hebben... om um, dat abonnementje te betalen. Ik ken dit Meestal helemaal niet. niet. <laughs> <laughs> ja, zij, zij sturen één mail, volledig in HTML, in hun huisstijl, met hun kleuren. Weinig tekst, maar met emoticons. Met uh, nou ja, zo'n zo zo dollarbiljet wat, wat wegvliegt met vleugels... Uh, van hey, we hebben je betaling niet ontvangen kan gebeuren maar als je op deze knop klikt dan uh, is het ah, okay. alsnog gefixt nee. voor je ja. ja dat is mooi en daar zie je dat de conversie van uh, niet betalende klanten dat die gewoon of betalende klanten dus omhoog gaan ja ja want het, het alternatief is uh, dat je het laat sloffen of je stuurt ze post ik kan me voorstellen dat je als je post krijgt in een studentenhuis nou, 9 ja, van de dat 10 keer is nou dan. Dat dat op een of andere stapel <laughs> ja. in een hoek en vormt een brandgevaar. Hm. Uh, <laughs> dus, en dan op een gegeven moment komt dat bij een inkassenbureau. En dan wat je eigenlijk zegt, is dan ben je die klant kwijt. En dan moet je weer aan de voorkant weer heel veel marketing euro's gaan verbranden om ergens nieuwe klanten te vinden. Exact. En het kan natuurlijk gewoon gebeuren dat je een keer een termijn vergeet te betalen. Of dat het niet lukt om wat voorheen dan ook ja dan moet je een klant misschien niet te beleren en te woord gaan staan uh, of uh, mensen voelen zich vaak ook al schuldig daarover en als je daarop weet in te spelen in je communicatie en ons platform biedt die flexibiliteit om dat in te als je wil ja dan ben je denk ik koning als het gaat om toch nog uh, die factuur betaald te krijgen met plezier en de klant dan ook laten blijven dus je krijgt niet alleen die factuur betaald maar ook die daarna en Jaren, dat is uiteindelijk toekomst, het doel. Ja. We hadden dat in het begin uh, over de abonnementenbusiness. Ja, ja, dat is uh, wat je uiteindelijk wil. Ja. Die klant zo lang mogelijk aan je binden. En daar hoort dit gedeelte voor mijn gevoel heel erg bij. Wim, zijn jullie ook druk bezig met, met het, het betaalproces? En om dat bij je, eigenlijk bij je branding te trekken en bij je klantreis? Ja, ook wel. Maar wat wij vooral belangrijk vinden is dat je als uh, klant in je klantreis, hè, de naadloze ervaring hebt. Dus dat je niet weet dat je van systeem A naar B gaat, naar C, en dat je dan weer met een andere frontend te maken hebt, en dat je dus niet als klant in één keer denkt van hé, ik merk gewoon dat ik aan het switchen ben tussen systemen, ja. en het ene systeem weet niet dat ik een wijziging heb doorgevoerd in het andere systeem. Volgens mij wil je dat gewoon niet als klant. Dus je wil gewoon daar niks van merken. Um, en ik denk dat dat soort dingen ervoor zorgen juist, dat je lang klant blijft. Hè. Dus, Focus ook dan niet alleen maar eh, op dat begintraject. Volgens mij kan iedereen dat. Iedereen kan met een te mooie aanbieding. en uh, uh, misschien wel een misleidend abonnementje. zoveel mogelijk klanten binnenhalen. Uh, maar het gaat natuurlijk om. probeer ze maar eens binnen te houden. En probeer ze zo goed mogelijk. Uh, ja, uh, hun, hun verwachtingen waar te maken. Wat je in het begin hebt verteld. hoe mooi het allemaal is. probeer dat maar eens gedurende het jaar of jaren vast te houden. En dat kan alleen maar. Als je je, je je systeemlandschap, in ons geval, zo goed mogelijk inricht, dat je gewoon niet uh, merkt dat je van systeem naar systeem gaat. Ja. Um, en branding is daar heel erg belangrijk bij. Uh, ja. Maar ook een hele snelle frontend bijvoorbeeld. Hè. Zorg ervoor dat die voorkant supersnel is. Niet alleen op je, op je laptop, maar ook gewoon op je telefoon. En als het nodig is, laat daar een app voor ontwikkelen dan, waarin je het kan bijhouden. Komen er inderdaad een paar kanalen langs. Uh, we hadden het net over uh, uh, good ja. old-fashioned e-mail, brieven, uh, uh, web mobiel, maar uh, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld iets als sms of, of whatsapp of zo dat dat ook een rol kan spelen in dit proces. Dus Zeker. Ja, ja. Hoe, hoe creatief kun je zijn in die, in die kanaalkeuze? Uh, heb je een voorbeeld van een kanaal wat, waarvan ik denk van nou dat zou ik niet als echt als incasso kanaal dan uh. Uh, Nou ja, een sms bijvoorbeeld. Dat wordt bij ons best wel veel ingezet en je ziet dat de effecti uh, effectiviteit daarvan gewoon groot is, omdat het Mensen zijn niet gewend om een, een betalingsherinnering per sms te krijgen. Het is best wel hè, uh, dringend. Um, ja, ja. Sms wordt niet zo heel veel meer gebruikt, dus het valt meteen op. En als je daar met een goede uh, tekst uh, en een goede betaalpagina... die je ook helemaal kan stijlen in jouw huishouden... Uh, dus niemand ziet dat Buckaroo erachter ziet... dat kan gewoon in de look and feel van de klant zijn. Ja, dan... Uh, verlaag je die drempel, hè, waar Pim het ook over heeft, om, uh, om die betaling te doen. Ja, en dan is de essentie inderdaad, wat, wat Pim eigenlijk net ook zei, dat je niet ziet vanuit, hé, hey, dit komt van de betalingsprovider. Uh, ja, en die naadloze overgang vanuit die sms naar een betaalpagina, of hè, kan ook in de mijnomgeving weer, ja. uh, dat die daar wordt voldaan. Uh, en dan heb je weer een middel om klanten weer te lokken, bijvoorbeeld Marketingacties of upsell. He, je zit toch in die mijnomgeving, je hebt net je factuur voldaan. Top, uh, we hebben hier nog uh, een verrassing voor je uit. of zo. Ja, ja. Ja, je, je kan daar ja. van alles mee. Heel ja. creatief. Zo zie je maar, ook later betalers zijn klanten en op klanten moet je zuinig zijn. En wil je nou precies weten hoe je betalingen en incasso's inpassen in je klantreis en in je branding? Binnenkort komen we met een webinar hierover, ook samen met Buckery. Dus hou onze site in de gaten, volg op social media. En dan zien we je later. Dit was Enrise Business Talks. En ik zie je bij de volgende.